Je niet aan. Het is tijd de mensen thuis te lullen. Hi Mirjam. Hallo. Hier ben ik. Mirjam. Wat ben je nou aan het doen? Hallo. Hey, hallo, ik praat tegen je. Ja, wat is er nou? Ja, wat ben je aan het doen? Ik ben mijn cv voor de zoveelste keer aan het upgraden. Waarom? Je hebt toch werk? Ik heb nog werk, maar dat duurt tot december nog. Ai, gadverdamme. Dat is vervelend. Ja, inderdaad, heel vervelend. Ik heb weer te horen gekregen dat ik goed werk doe. Alleen hebben ze me niet meer nodig. Dus mag ik weer opnieuw gaan solliciteren. Jee, okay. oh maar ja, dat kan jij toch wel? Natuurlijk kan ik dat wel, maar ik word er een beetje moe van. Hoezo? Is het is toch makkelijk om te doen? Je kan dat toch? Nou, je moet namelijk iedere keer opgeven wat je zou willen en wat je eigenschappen zijn. Ik word er een beetje knettergek van. Het is al vanaf dat ik aan het werk ben aan de gang. Het is je altijd al gelukt om uh, werk te vinden. Natuurlijk is het me altijd al gelukt om werk te vinden. Nou ja, zo natuurlijk is dat helemaal niet. Maar ik ben het een beetje zat om elke keer als, als tussenpersoon te fungeren en om dan te moeten stoppen. Maar goed, onlangs 50 geworden gaat dat allemaal niet makkelijk meer, hè? Nou, 50 is toch niet zo oud? Nee, 50 is inderdaad niet oud, vind ik. Want ik voel me ook nog helemaal geen 50. Maar gaat dat die werkgevers maar eens vertellen? Wat ga je nou doen dan? Wat ga ik nu doen? Ja, goede vraag. Ja, ik heb zo mijn momenten met goede vragen. Nu het antwoord nog sowieso ga ik denk ik uh... ja in therapie in therapie waarom waarom je stelt wel veel vragen hoor jeetje Mina ja sorry Het zijn jouw geweten nou kom op vertel het dan ja doe maar nee dat kan toch niet gewoon zijn dit hoezo niet wat is er los? Gooi het in de groep. Zeker omdat ik nu niet meer weet wie ik in godsnaam ben. Ja, Mirjam, ik heb je net honderd keer geroepen. Ik kan leuk tegen je praten. Ik bedoel, uh, he, ik kan leuk doen tegen de buitenwereld. Maar breng iedereen aan het lachen als het moet. Iemand uh, niet blij is of niet vrolijk is. Of ja, hallo. Verdrietig of wat dan ook. Niet brein, niet vrolijk. Het is allemaal hetzelfde, hè. Doos. Tja, je zit nogal in de knoop met jezelf. Trouwens, ik moet opschieten. Ik moet zo naar het bureau. Ook nog? Voor de zoveelste keer. Weer een intake. Dat zit je allemaal niet mee hè, meid. Laat je mij nog weten hoe het was? Dat weet ik niet of ik nog terugkom om het jou te vertellen. Oké, okay, oké, okay, rustig, rustig. Ik zie je straks denk ik wel weer, anders maar niet. Dag, succes Mirjam. Nou, als dat me goed gaat. A few moments later. Gegaan. Ja, hallo. Mag ik misschien eerst even binnenkomen? Pff. Ja, natuurlijk. Maar kom, ik vertel me al. Ga nou. Ga eens aan de kant. Nee, ik wil het weten. Nou, schiet op, move. Jeetje, Mina, ik wil alleen maar weten hoe het is gegaan. Zoals ik nu doe. Tegen jou? Zo voelde ik me daar dus zo. Ik ga toch geen normaal gesprek voeren zo? Ik heb trouwens wel een tip gekregen. Die ga ik eens even opzoeken. En dan ga ik me afvragen of ik dat ga doen, ja. Nee, ik heb een aantal tips gekregen zelf. Even kijken. Ik heb van iemand een tip gekregen om me te testen op ADHD. En iemand anders zei dat ik ayahuasca moet gaan proberen. Hoe schrijven we dat? Het is net zo ingewikkeld als dat je het schrijft. Waarom helpt ayahuasca tegen stress en depressie? Het staat dan onder de noemer drugs en pillen. Nou... Ayahuasca is een uh, plantmedicijn voor de mensen die het niet kennen of er nog nooit van gehoord hebben. Of een druk, mag je het ook noemen. Ik noem het liever een plantmedicijn afkomstig uit het Amazonegebied. Plantmedicijn. Het uh, wordt gedronken als een thee en het uh, lijkt... Nou, dat is handig. Het wordt gedronken als een thee. Ik ben dol op thee. Dus kom erop met die ayahuasca. Hallucinaties en... Even terug. Het leidt tot hallucinaties. Ze zei dat echt. Het leidt tot hallucinaties. Dat kan toch nooit goed zijn? En mensen beweren dat ze dan allerlei inzichten krijgen die hun leven kunnen veranderen. Uh, die zorgen dat ze zich beter voelen. Het wordt in een rituele setting gedronken en het is uh, absoluut geen partydruk. Nou, ik ga me nog even verder verdiepen in deze shit en dan hoor je nog wel. Alla, alla, alla, alla. In Hoi. Oh, hi. Ben je er ook weer? Ja, gezellig toch? Wat eten we? Penne. Oeh, lekker. Vertel, hoe was je dag vandaag? Heel ja, goed. Dat vermoeden had ik al. Ik hoorde je meezingen met Ogine in de auto. Heb jij ook in de auto dit te luisteren? Nou, mooi is dat. Het gaat al beter met je, hè? Ja, dat klopt. Ik was best wel vrojo uh, lijk Maar dat wordt ook een beetje van de muziek van Ogine. Wat is dat? Oh, dit is uh, courgette. Dat gaan we door de pennen heen gooien. We gaan daar mooie stukjes van spelen. Ja, het, het gaat wel wat beter Door wisten. Ik heb gisteravond natuurlijk ook gezongen, dat werkt dus ook goed. Maar het heeft gewoon weer allemaal tijd nodig. En misschien heb ik het ook allemaal wel een beetje overdreven, dat ik in therapie moet en zo. Ik weet ook helemaal niet of dat allemaal wel daardoor komt. Als ik in therapie zou gaan, zou dat allemaal oplossen? Nou, ik denk ik het ook niet. To. Lekker bezig, Mirjam. En nu? Uh, we gaan even de pan pakken. Een pan? Ja, want zonder pan kennen we natuurlijk heel weinig. Oh ja, dat is een feit. Dat pan wordt koken, lastig. Ja, ja, dat is zo. Hij moet wel ver komen jongens. Zo, hallo. Lukt het? Laat je de doen een beetje heel. Tadaa! Zo, dat is een beste jongen. Ik ken er genoeg in, hè? We kunnen heel bij deze huis van eten. Maar ja, dit kan ik natuurlijk nooit met kleine beetjes maken. Oké. Okay. maar is in het Blijf blijft in je hoofd zitten, hè? Ach, dit is zo'n heerlijke muziek. Je kan zo lekker op me Wij hebben de koersje in stukken gesneden. Ik begin al trek te krijgen. Wat is de volgende stap? Ja, dit is niks bijzonders, al geen speciaal recept of wat dan ook. Maar ik dacht, ik neem jullie weer eens mee. Mijn keuken in. Dus. Uh... Welkom in de keuken van Mirjam. Leuk, we schrijven mee. Wat maken we? Vandaag maken wij uh, pennen met basilico saus. Het project is gesneden, nu doen we hier maatjes in stukken. Nou, het wordt vast hartstikke lekker, maar um, hoe kijk je vandaag tegen alles aan? Ja, nou ik kijk, uh, bekijk vandaag alles wat positiever. Want ik zit ook te denken, nou ja, mocht ik zonder werk komen te zitten, dan uh, wat ik niet hoop natuurlijk. Ja, dan kan ik altijd wel gewoon uh, wat meer met mijn kijkers kletsen. Kijk, that's the spirit. Dat houdt je tenminste een beetje op de been. Een gele paprika, dat is leuk voor de kleuren hè? Dus uh, als ik het goed begrijp, ga je niet in therapie? Nee, ik, uh, ik ga dat therapie niet doen, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik heb gewoon uh, vanuit emotie gereageerd. We zoeken gewoon verder. Elke een keer een emotionele klap. Ik weet dat ik daar weer bovenop kom. Het is een keer zo'n shit bericht. En wat ik dan ook heb, als ik dus ergens ga werken en ze willen iets aan mij vragen, of ze geven dan aan van uh, goh, heb je even tijd? Dan denk ik altijd meteen dat het negatief is. Dus dan krijg ik altijd meteen hartkloppingen. Terwijl het misschien niet eens hoeft te zijn, maar het is zo kroon, zo uh, erin geslopen al die tijd. Elke keer denk ik van nou, ik heb ik nou weer gedaan. Ik wil het 9 van de 10 keer wel voor dat ik mijn werk wil doen. Goed. Druk paprika aan het snijden. Normaal gesproken ben ik heel lui hiermee, want dan pak ik gewoon zo'n zakje met alles gesneden en wel. Maar nou, vandaag dacht ik, doe eens gek. Doe eens even zelf wat. Oh, ik heb van mijn buurvrouw zo'n lief briefje gekregen. Dat ze met me meeleeft. Ja, als je een keer een bakje wil doen, dan bel je maar aan. Nou, dat vind ik echt super lief. Dat is, uh, dat is prettig. En nou gaan we het leukste snijden dat is een ui. Marma mag niet huilen. Ook als snijdt hij een huur. Nu heb ik vandaag op de radio gehoord dat als je uitsnijdt en een pepermuntje eet, dat je dan geen last hebt van jankende oog. Ga ik dat even testen. Ik ga even een pepermuntje halen, want die heb ik toch. Ja, en dan ben je vergeten de camera aan te doen. Ik had dus een pepermuntje. Die heb ik inmiddels op. En ik heb deze gesneden ondertussen. En kijk, het is nog steeds droog. Nou, het is echt te gek voor woorden. Het helpt dus gewoon. Pepermunt tijdens het uitsnijden. En je hebt nergens wat schoon. Gratis tip, mocht je 53-8 niet geluisterd hebben. Want daar heb ik het gehoord. Heb je het nu gekregen. Let's go. Gewak erin. Oh, ik zie nog wat wat ik vergeten. heb? Ik heb nog zo'n mooie microfoon die ik erop kan plakken. Ga ik even doen. Kijk, ik vergeet gewoon deze jongen erop te zetten. Zo. Oh, niet zo hard. Oh. Nou, dat rullen we natuurlijk een beetje. pasta maken, ik denk dat iedereen dat wel kan. Zout, knoflook, peper. In deze meuk zit natuurlijk ook wel kruiden. Ik denk toch dat het lekker is als ik hier een beetje zout in doe. En een beetje knoflook -schizzel. Want mijn zoon en ik zijn dol op knoflook. Dan gaan we eerst de courgette en de paprika. Hop, en die bakken we dan lekker mee. Wat een feest. Heerlijk jongens, zo'n pan vol. Ik zal ondertussen een briefje van de buurvrouw inpakken. Briefje van de buurvrouw met een leuk kaartje erbij. Ik las dat je hier kwijt bent, wat ontzettend klote voor je. Ik weet zelf ook precies hoe dat voelt. Ik ben tegenwoordig vaak door de week vrij en werk in het weekend. Nou ja, kijk maar of ik hier een bakje wil komen doen als je zin hebt. Ik hoop dat je weer kracht kan vinden om door te gaan. Als ik iets voor je kan doen, mag je altijd langskomen of me appen. Zo lief! Gewoon een briefje in de brievenbus. Echt heel fijn. Ik vond ook nog paprika poeder. Dat ga ik ook nog erin uh, mikken. Ik vond ook nog een, uh, een blikje mais. Die ga ik er ook nog erin doen. Gek op mais. Jeetje. Het enige wat ik vergeten ben de shampoo. Daar ben ik ook gek op, maar ja. De uitjes. Nou, ik heb echt serieus gewoon helemaal geen mask van in de ogen. Door dat peperig moment zit, dit is echt een wereldtip. Dus je boft maar dat je meekijkt, want als je 53-8 niet hebt geluisterd, dan weet je het nu van mij. Man, man, man, dat is toch zo handig dat meekijken met die vlog van Mirjam. Ziet er al goed uit, hè? En dan gaat de tomaat er doorheen en een blikje. Oh. Oh, een blikje mais wilde ik er doorheen doen. makkelijk. En dan gooien wij de songs heppatee. Kijk, daar gaat hij dan bij. Bellissima. Bellissimo? Bellissima. Toch ik het niet weet, maar ik bedoel ermee, dat is lekker. Ik zeg uh... Opscheppen en eten. Eigenlijk moet je als goede kok proeven. Maar ik ben geen goede kok. Dus ik ga gewoon op een bord gooien. Uh, op een bord doen. je met eten mag niet, hè, zou mijn moeder zeggen. Nou, hoe vind je die? Eigenlijk moet er nog zo'n blaadje op. Klaar is Kees. Oh, gras op de kaas. Ik zeg, uh, we gaan het testen. Eet smakelijk.